In AI op school maken de jongeren kennis met allerlei slimme computersystemen En leren ze ook eigenlijk de fundamenten van die systemen kennen door zelf zo'n systeem te gaan ontwerpen en daarna ook te gaan gebruiken. In al onze projecten werken we dus zeer interdisciplinair en combineren we altijd meerdere vakgebieden. Dus we hebben altijd uiteraard een aantal wetenschapsdomeinen, en dat kan biologie zijn, aardrijkskunde. En die combineren we altijd met een aantal maatschappelijke aspecten. en Bijvoorbeeld de, de invloed van het data, het verzamelen van al die gegevens op onze privacy bijvoorbeeld. Dus we willen eigenlijk eh, bewust verschillende contexten nemen, eh, om zoveel mogelijk mensen en jongeren te gaan inspireren. In de nieuwe eindtermen wordt er bijvoorbeeld gesproken over mediawijsheid. Uh, ja, onze ons projecten zijn eigenlijk uh, zeer uh, goed geschikt om die mediawijsheid -wij tot bij de leerlingen te brengen. Uh, want ja, we leggen altijd de connectie naar de maatschappij en die digitale toepassingen. Ja, daar zijn altijd privacy-items mee gemoeid. Uh, en dan ook andere aspecten waar leerlingen zelf kunnen in beslissen. Denk maar bijvoorbeeld aan het elektronisch patiëntendossier. Um, andere dingen, bijvoorbeeld uh, fake news, kunnen beter uitleggen. Bijvoorbeeld, hoe kun je een foto manipuleren? En dat begrijpen ze ook, ja, een foto die in de krant staat of uh, zo een, een deepfake fake filmpje, eh, hoe dat, dat eigenlijk kan uh, gemanipuleerd worden. En dat is daar denk ik meer alert voor. Het lesmateriaal dat we ontwikkelen, dat kunnen leerkrachten vrij gebruiken en dat staat gewoon online ter beschikking. We voorzien een uitgebreide lerarenhandleiding met heel veel informatie zodanig dat de contexten van verschillende domeinen in rekening gebracht kunnen worden. En ook de koppeling gemaakt kan worden met dus de verschillende eentermen die van toepassing zijn. We hebben ook een aantal online oefeningen. Uh, zeker bij de projecten waar dat er geprogrammeerd moet worden, uh, kunnen leerlingen op onze service gratis programmeeroefeningen gaan maken die telkens uh, verband houden met uh, het project van AI op school dat van toepassing is.